YouTube, waarom altijd ik? Waarom altijd ik? Snap je? Voor de mensen, YouTube blijft me maar ballen. Je kunt het even zo zeggen. Hè? YouTube, alsjeblieft, laat deze video minstens wel online staan. Het is een normale video. Ik leg gewoon uit wat voor situatie ik heb. Dus gewoon me kijken zodat ze weten van wat doet YouTube nu eigenlijk niet zo goed vind ik. Want voor de mensen, ik had vandaag uh, drie uur geleden een video geplaatst. Uh, op zondag uh, deze video uh, upload. Gewoon uh, maak ik gelijk zelf zondag heb ik geplaatst. En dat was YouTube gaat dood. En daar ging zei ik van. Uh, YouTube is gewoon dood aan het gaan. Community is dood aan het gaan. Uh, het is niet de YouTube die wij vroeger kennen. En ook veel YouTubers die deze video kijken of zelfs kijken. Ze weten zelf dat YouTube niet meer de YouTube van vroeger is. En ja, en waarom ik het spijtig vind, boys. Het is niet de YouTube die ik ken van vijf of 6 maanden geleden. Zes maanden of vijf maanden geleden was de YouTube van. Ik ging echt lekker en zo. En sowieso boys, het gaat wel nog steeds lekker, maar dan minder, snap je? Want YouTube, je ziet zelf elke keer als ik een video plaats of de views gaan eraf gehouden, deze video ging gewoon niks eraf. Maar ja, ik wist dat er ook wel iets ging komen, van als ik zag ook gewoon YouTube hadden geen likes eraf. Geen, uh, alleen abonnees, wel abonnees zag dat ze heel veel opeens hebben eraf gehaald maar ja, ik begrijp het ook gewoon niet boys, dus... Nou, daarom plaats ik even deze video. Dan weten jullie waarom de video misschien eraf uh, online is. Maar boys, volgende week komen we weer terug. Ik en Imer. Uh, we gaan een beetje mensen weer aanpakken. Ik wil even weer mensen op hun plekje zitten. Sommige mensen weten niet hoe YouTube werkt. Ik ga jullie even weer op de plek zetten. Er zijn een paar mensen die net met YouTube zijn begonnen hier. Boys, we krijgen net een comment. Essa deze guy. Hij zegt goed bezig. Man, top, is zo man. Die ziet zelf, man, die liefde. En YouTube ziet het meer als. jij boze oog. Maar ja, boys, ik zeg jullie eerlijk, ik hou het lekker positief. Volgende week ga ik weer mensen aanpakken. Ze weten, ze komen net in die YouTube-communities. Ze denken, YouTube werkt op die manier. No, no, no, no, no. Hele worden aangepakt. Zeg of koffertjes. Dus uh, wacht maar. Hè. Dus, boys, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop. Uh, ja, dat jullie weten hoe YouTube met mij nu omgaat Maar YouTube Ik ga weer terugkomen Adamlo gaat weer terugkomen Adamlo die elke keer Mensen weer aanpakt Views pakt Mensen blij maakt Laat lachen Dus we gaan het weer doen man Hou mijn kraan in het gaten Geef me 4 maanden of 3 maanden En ik sta weer aan de top man